Yo, yo, yo, yo, yo, mensen, welkom bij de het, dat is dat is zo is je ziet het, ook is het, dat online is het, dat is het, is het, is het, dat Dit is de dat en ik dat Deze video is zo iets goed want dit is door KPN. KPN spotte ook het andere kanaal en Letters of games. Letters of games is dat alleen wanneer zoveel mensen bij KPN zijn. Trouwens, deze is gewoon na, uh, na de tijd opgenomen stem. Dus als je wat andere dingen hoort, is het heel fijn. Je ziet wel dat het wel raar is. Zijn het, ik denk dat deze garage zijn oud. ze zijn de oude garage en denk dat niet even andere wat ook wel, wel bezig. Die mocht ik niet trouwen Heel raar in het gemotte. Je ziet het. Ik heb starten af dus een 15 minutes of station. Dames en heren, de tijd is nu weer kaart Ja, ze zitten beter te ver Gebeld En ik was gebeld, oké okay. Dat kan ik klaar wel Maar, ik moest thuis zitten gewoon in mijn camera Je mag gewoon in de horen waar mij dit is, ik weet het ook Ik werd in de horen thuis, ik heb de jeugd, altijd Maar, ik heb het dus de moeilijk gebouwd Je ziet nog een paar blokjes, ik heb er iets aangevoegd En het ene was gelukkig, ik heb trouwens het thema uitdengd Weghalen. Dus er te halen. Nee. Ja. Deze weggehaald, dus afgezien daarvan, die is geworden, en voor het is mooi. Met twee wilzeeën, is het dat een de jongen al die wordt Dat god gekeurd zijn zo'n over ik word ook ik ga niet doen Kijk. die zijn we zo check ik ga dit doen ik ga het doen Dat is goed mooi zwart met blauwe motor dat ik ook dat ik van ik ook en de allemaal ook er zit ook dus benzine ehm van zo ik kan je wel zo andersom zeg dan dan dan dan dan dan ik dan dan dan ik ga even zeggen. Nee, ik zie niet wat nee. Ik ga even zeggen. Ik het